Dat doe ik wel. Oké. Okay. Ja, jij zingt gewoon uh, voluit. Dus nog een keer van het begin? Of... Uh... My way... My ah, way... I'm sure you knew. Ja. When I bit off. More than I could choose.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 Ja. want anders komt het niet over, hè? Dat doet hij ook, hè? Die echt. Oké, is nu in de in de in de in de B, Dan krijg je de E eerst op de. Oh, sorry, nee, de, de B7, En dan krijg je nu die. Uh... Ja, maar dat. Dat, dat, dat, vraag het morgen maar eens, wat ik zeg, dan zitten jullie daar met elkaar, en dan kan je het beste dan eens even vragen. Ik denk dat je dat het beste gewoon dan nog het bassist moet maken. Ja, dat is ook zo, ja, ja, ja, ja. Ik kan het allemaal wel zeggen, zo klinkt het ook goed, precies. Dit klinkt ook goed. Want je hebt nou zo heel veel uh, lage klanken in het begin met dat lopen dat 1-minur akkoord. Ja, hij kan naar hij boven zeker. Maar dat zijn, dat, dat zijn ook een beetje de, de klanken waar ik mij uh, aan ga oriënteren, zeg ja. maar, hoe ik, het, hoe ik het een beetje moet zien. Ja. En wat moet je nog meer even, hebben? iets met dat je stokje mandoline, wil je dat nog uh, hebben? Ja, Mand dat... mandoline is wel fijn. ja. Nee, ja, dus maar dat hij dat inspeelt. In beeld, uh, in, uh, in, in, in, in my way bedoel je? Uh, over de deur van de Dat is hè? Ja. ja, ja, ja, ja. Maar daar is maar, maar ja, dat is Italiaans. Dan moet je dat even officieel doen, moet je hebt op het krukje gaan zitten, ja. weet je wel? Maar. Ja, maar dat is Italiaans, hè? Ja, dat is Italiaans, ja. ja, is Italiaans, ja. ja is Italiaans. Mm. Uh, Laat ik hem la, la, la, la, la, la, la, la, ja. gewoon even zo lopen. Hè? Zal ik even dezelfde camera pakken? Of kan ik hem ook hier neerzetten? Ja, For what is a man, what has he got? If not himself, then he has not To say the things he truly feels, And not the words of one who needs The record shows I took the blows en it my way. Mooi hoor. Die was beter hoor. Ja, keurig. Ja, je heel het, mooi. Je ziet het wel lekker makkelijk hoor, moet ik zeggen. Ja, lekker direct. Ja.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 Nou, dan hebben we dus een basje gespeeld. Uh, heel langer vervel. Hmm? Nou, maar toch zit hij nog erg in klaar, hoorde ik net al. Dus... Maar ik ben wel... Ik ben overtuigd dat uh, dat het heel erg mooi klinkt. Ja. Is dat niet beter, niet? Kijk. Ik zou me niet verbazen als we dan toch nog weer gaan bassen. <lacht> ik hoorde dat terug en ik denk, ja, hij is wel heel laag hoor. Nou, als je dat dit doet, hè. Vraag het van Hans maar eens morgen. Hmm. Neem even, je, jullie hebben toch pauzes morgen? Ja. Dan neem je even de akkoorden mee en dan ga jij op gitaar en dan vraag jij eens hoe hij dat nou zou bassen.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 Ja, snap je wat ja, ik bedoel? Absoluut. dus ja. dat is super. Nou. ja, je, je hebt heel goed, goed gedaan. Het duurde ook niet echt lang. nee, maar je had je heel goed voorbereid. Ja. dat scheelt enorm. kijk, als je alles hier nog moet gaan zitten uitproberen, ja. Ja, dat, ja. dat gaat tijd kosten. maar ja. Ja, ja. jij kan, je, hebt, je kan horen dat je hebt veel gezond, ja. ja. het veel gezonder, maar de voor ja. jou, gewoon... die kon je al goed. Ja. <tied> <tied> When the world seems to shine like you Oh, je bent een Hoe die zijn? Ja. Welts will ring, tingling, tingling And you'll sing Vita Bella Ik blijf ook echt aan, me, aan mezelf werken. Het, uh, ja. Zingen, dat wil ik toch blijven doen. Nou, dat is leuk. Uh nou ja, je doet het ook goed. Tja, maar ja, maar ja, dan staat zo, hè? Moet hem lekker, joh. Moet je dat zien? kan altijd. even zelf kijken. Ik heb drie sporen opgenomen, nog extra erbij. Van, uh... Dat is, dat is dan echt een beetje de hommage aan, uh, aan de Italië. Ja, ja precies. En die ja. kook, ik ook al. Ja. En Tim Martin, die heeft ook uh, Italiaanse woels Ja, dat is het. Is het dan? Ja, dat, dat is het, ja. 너무 높은데? 응. Ik ga even de, de gitaar erbij. Oh, dat maar... Oh, oh, bedoel ik? Ja, dat bedoel ik. I like a big pizza by that samore When the world seems to shine like you had too much by that samore Bells will ring, tingling, tingling, and you'll sing me to Bella. Pants will play, tick-and-tick-and-tick, like a gate, heart and tail. When the stars sink, you'll just like that stuff, or sooner some more. Street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in leave, but you know you're not free, so that we So see back in all the Will ring, tingling, tingling, tingling, and you'll sing Vita Mela As will play tippy-tay, tippy-tay, like a gay tarantella When the stars make you through, just like past the whole zoo, so there's some more at your feet you're in love, when you walk in the dream, you must know you're the dream Signore. ignoring, schools and rivers you see there in old Napoli that's no more, in oおい, dus <tries> Mooi man! Yes! <tables> <markan _ those> Geweldig! Lacht oh. dat dit he? Ja echt? Ja, dat doe je gewoon doorheen. Dat noem ik echt een jam session. <that> <that> en dat loopt gewoon lekker door.